Ja, daar zijn we dan. Wat wij ja doen vandaag, optimaal bewegen. En niet alleen optimaal bewegen, maar ook daar nog eens een beetje plezier aan beleven. En waarom dat zo belangrijk is uh, voor ons allen. Um, we weten allemaal best, of iedereen eigenlijk weet wel dat uh, optimaal bewegen een noodzakelijk iets is. Maar waarom eigenlijk? Waarom eigenlijk iemand een idee? Wat zou de eerste gedachte zijn? Als je zegt optimaal bewegen. Je hoeft je camera niet uit te zetten, je kan ook gewoon even je geluid uh, laten horen. Uh, Mira, heeft het te maken met conditie en spieren. Conditie en spieren, zeker. Tuurlijk. En waarom is dat zo handig? Enig idee, uh, Janine, waarom we moeten ja, werken? Heeft, heeft het te maken met je bewegingsapparaat? Zeg maar toch? Ja, je beweegapparaat. Iemand nog een ander idee? Wie vult het aan? Dankjewel, Janine. Ik denk als je beweegt, dan beweeg je ook uh, uiteindelijk je organen. En alles beweegt mee. Goede bloedsdoorloop, uh, et cetera, et cetera. Ja, heel goed. Zeker heeft de uh, bloedsdoorloop, zoals je dat mooi zegt, uh, metabolisme, hè? Dus de stofwisseling eigenlijk is daarmee gemoeid. Iemand nog een aanvulling? Of gaan we gewoon verder? Nou, dat is eigenlijk natuurlijk wat, uh, wat we eigenlijk uh, heel vaak zeggen of meteen eigenlijk ook bedenken. Hè, dat sporten, dat is vooral voor het beweegapparaat. Maar we gaan vandaag laten zien dat het wat meer is dan alleen het beweegapparaat. Maar laten we eerst eens even kijken waarom onbewegen zo belangrijk is in onze leefstijl, in onze gezonde leefstijl. En jongens, als je iets dus door wilt vragen, gebruik de chat of gebruik uh, gewoon even je stem. Je mag van mij betreft gewoon lekker erdoorheen schreeuwen. Dat is misschien wat sneller dan dat ik de chat uh, lees. Als je vragen hebt, doe dat. Je zit hier niet voor niks. Maak er optimaal gebruik van. Um, waarom uh, bewegen zo belangrijk is als onderdeel in een gezonde leefstijl, heeft uh, met veel dingen te maken. De voordelen van bewegen gaan we zo direct over hebben en hoe je dat dan kan integreren in je dagelijks leven. Maar belangrijk is misschien wel om te, be om te beseffen dat uh, bewegen de, eigenlijk de belangrijkste triggeractie is. Jullie weten de gedragscirkel. En meestal begint dat bij de trigger bovenaan. En dan komt de actie en dan komt de beloning. Maar je ziet nu, beginnen we met de actie. Wat geeft voor een beloning wat een trigger veroorzaakt. Met andere woorden, als we het hebben over een triggeractie, is het door de actie die een andere trigger aanstuurt. En onderzoek heeft laten zien dat bewegen specifiek um, dit een, een, een van de belangrijkste triggeracties is in leefstijl. Uh, je kan het je ook wel voorstellen als je s ochtends gaat bewegen of op de dag gaat bewegen, dan voel je je vaak zo goed dat je ook al automatisch betere voedingskeuzes gaat maken bijvoorbeeld. Of dat je uh, uh, misschien toch liever nog maar even ook de fiets pakt in plaats van met de auto naar het werk te gaan. Hè? Dus het, het stuurt eigenlijk gezond gedrag extra aan. En dat is specifiek bij bewegen. Het is super mooi hoe dat werkt. Dus als je nog even voor de geest haalt, hoe werkt dat beweeg, uh, die beweegcirkel, gedragcirkel? Die is dus normaal gesproken triggeractie beloning. Maar door een uh, triggeractie start je dus bij de actie. En die actie zorgt voor een beloning. Je geeft een goed gevoel, je bent trots op jezelf, je voelt je voldaan, je voelt je fit enzovoort. En die stuurt weer een nieuwe trigger aan. Is dat helder jongens? En op die manier kan je eigenlijk uh, begrijpen dat we ook tegenwoordig, we hebben allerlei uh, beweegrichtlijnen, daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. Maar eigenlijk zeggen we, hoe meer bewegen, hoe beter. Dat is eigenlijk waar het op komt, hoe meer bewegen, hoe beter. En ook graag, hoe meer verspreid over de dag, hoe beter. He, dus... Uh, als je, en dat is dus niet el, drie keer per dag, nu naar de sportschool helemaal niet, maar dat is je bewustzijn dat je eigenlijk bij voorkeur zelfs elk uur eventjes uit je stoel komt. We gaan het zo direct even hebben over hoeveel we zitten, maar dat, als we ons kunnen aanleren om elk uur eventjes uit je stoel te komen, dan helpt dat om die triggeractie eigenlijk als een spin, als een vliegwiel aan te houden. Snap je? En als je dat vliegwiel dus steeds aanhoudt, zorgt het er natuurlijk voor dat je steeds weer die triggeractiebeloning uh, in stand houdt op het gewenste gedrag. Nou, hoe kan je dat nou bijvoorbeeld doen als je de hele dag zit? Je kan daar bijvoorbeeld een tomatotimer instellen op je computer. Stel, je bent de hele dag aan het werk, je hebt hartstikke druk. Uh, je, je denkt er niet verder niet over na, je, je, je bent zo in je werk gedoken dat, dat je eigenlijk alles om je heen vergeet. Dan kan je op de achtergrond op je, op je pc kan je een tomatotimer instellen, zo heet die app gewoon, tomatotimer. En die kan je instellen op een uur of een half uur, officieel nog effectiever wil je het ook als gezondheidswinst pakken. Dan zou het zelfs in elk half uur even uh, uh, uit je zitstand moeten komen als het ware. Maar die kan je dus instellen en dan geeft hij een piepje van het is tijd om even op te staan. En je kan het instellen tot drie of vijf minuten hè, en dan geeft hij weer een piepje wanneer je weer aan het werk gaat. Dus op die manier word je eigenlijk steeds getriggerd van oké, okay, het half uur is om of oké, okay, het uur is om. Kom er even uit, sta even op en ga even een koffie halen of ga eventjes naar buiten of ga eventjes voor het raam staan kijken. of Kom in ieder geval uit die zit uh, dit, als we dit doen, als we dit echt consequent doen en daarmee dus dat vliegwiel van die triggeractie in stand houden, dan uh, geeft dat een significante verlaging op het krijgen van en vaatziekten en uh, diabetes type 2. Alleen dit, alleen maar twee minuutjes per half uur even uit je zitstand komen. Hoe tof is dat? Ik kan je wel zeggen, het lijkt simpel, het lijkt eenvoudig, maar ik kan je wel zeggen uit ervaring, het is best heel lastig. Want als je eenmaal bezig bent en je zit midden in een mail of midden in een gesprek of midden in het maken van een prestatie, dan denk ik, ja, uh, eventjes afmaken, weet je wel. Dus het jezelf leren om dat wel te doen, gaat natuurlijk net als met alle gedragsverandering, met vallen en opstaan. Maar door het maar gewoon te blijven doen, ook al doe je het niet altijd, helpt je natuurlijk mee om het steeds vaker te doen. Hoi Mildred. Ik ga je even, <laughs> even dempen, Mildred. Oh, uh, Mildred, Mildred ja. we nemen de video op, dus als jij niet met je gezicht in beeld wil, dan kan je ook het beeld uitzetten. Ik vind het ook wel gezellig om een paar mensen te zien. <laughs> um, Laten we eens even kijken naar wat cijfers over bewegen. 47% van de volwassenen voldoet aan de beweegrichtlijn volgens de recentste cijfers van het RIVM van 2021. Dan kan je denken, oké, okay, dat, okay, dat is aardig, maar dat wil tegelijkertijd natuurlijk zeggen dat 53% van de volwassenen niet voldoet aan deze richtlijn. Met andere woorden, meer dan de helft van de mensen. Voldoet niet aan de beweegrichtlijn. Uh, en die beweegrichtlijn die is opgesteld. Niet omdat we allemaal een sixpack willen. Of omdat we maatje 36 willen. Nee, die beweegrichtlijn is opgesteld. Omdat als we nou maar. Uh, even Carola toelaten. Als we nu eenmaal gaan bewegen volgens de beweegrichtlijnen. Geeft dat een verlaging op ziekterisico's met wel 40%? Daarvoor zijn die beweegrichtlijnen. Nergens anders voor. Niet, nogmaals, niet voor hoe jij eruit ziet, niet om kilo's af te vallen, niet om een sixpack, niet om dat, dat leuke jurkje wat je met de zomer aan wilt. Nee, we weten gewoon, als mensen voldoen aan de beweegrichtlijn, heb je 40% minder kans op het krijgen van welvaartziekten. En dat is natuurlijk behoorlijk significant. En wat die beweegrichtlijnen zijn, dat komt natuurlijk zo direct op. Per dag zitten we 9 uur. Dat is echt waanzinnig veel. Daarmee scoren we een van de hoogste uren dat we zitten van Europa. Wij Nederlanders zitten eigenlijk het meeste van Europa. Onderzoek heeft laten zien dat wanneer we meer dan acht uur zitten, en dat doen we dus met die negen uur, dan is er 75% meer kans op sterfte door hart- en vaatziekten. En wat het ook nog laat zien is dat we, als we meer dan acht uur zitten per dag, dat er 10 tot 27 procent meer kans op vroegtijdige sterfte ten opzichte van wanneer we maar vier uur per dag zitten. Nou, vier uur per dag zitten is, in, is wel echt heel weinig voor mensen. Dat is natuurlijk wel voor de mensen die in de bouw werken of die uh, hey, uh, uh, wer in de zorg of iets dergelijks waarbij je steeds aan het lopen bent. Dan kan dat wel, maar voor kantoorbanen is vier uur per dag. Uh, zitten. Dat is natuurlijk nauwelijks te doen. Hè? Minder dan dat. Dus ergens in die range zit je wel. Ten slotte weten we gewoon dat de beweegarmoede, want zo noemen we dat, beweegarmoede, is een belangrijke determinant voor overgewicht en overgewicht is gerelateerd aan meer dan 200 ziektes. Maar nou, wat is nou een de determinant? Determinant is gewoon een gedragsuiting, een factor eigenlijk die dat veroorzaakt. En beweegarmoede is daar. De allerbelangrijkste, een van de allerbelangrijkste voor het krijgen van overgewicht. Het wordt altijd aan elkaar gelinkt. Dus dat zijn nogal wat cijfers, serieuze cijfers. Eh, waardoor je echt wel, hoop ik, gaat inzien dat bewegen veel meer is dan eh, conditie en, eh, ja, en, en eh, botten en spieren. Heeft er natuurlijk wel mee te maken. Eh, maar het gaat om veel meer namelijk. Waarom dan bewegen? Het is dus niet alleen maar het lichaam, maar het is ook voor het brein en het is ook voor het hart. Ik ben de laatste tijd heel erg gecharmeerd van de brein hart darmas uh, Jullie weten inmiddels, of misschien weet je het niet, dan wil ik het graag met liefde nog even herhalen. Zowel het brein als het hart als de darm hebben een zelfstandig neuraal systeem. Wat wil zeggen dat ze zelfstandig, zonder tussenkomst van het centraal zinnofstelsel, zelfstandig eh, signalen kunnen uitzenden en signalen kunnen ontvangen en verwerken. Wat wil nou dat voor het gezond houden van brein, hart en darmen is bewegen een, aller, een van de allerbelangrijkste gezondheidsdeterminantfactor. En je begrijpt, als we het brein, het hart en de darmen gezond houden, met hun eigen neurale systeem, ben je eigenlijk jezelf compleet aan het gezond houden. Snap je dat? Het brein heeft die beweging nodig voor de goede zuurstoftransport, voor goede um, uh, uh, ja, uh, ja, stofwisseling in de hersenen, voor het goed Transporteren van glucose naar de hersenen, suiker voor de hersenen, waardoor je cognitief sterker kan worden. Maar natuurlijk ook het afvoeren van, van afvalstof uit je hersenen. Mensen staan er niet zo bij stil, maar je hersenen: dat is een continue elektrische ja, kachel als het ware. En die elektrische kachel die is continu aan het aanvuren. Zeker als je veel denkwerk hebt met je werk, dan is dat continu bezig met allerlei verbindingen aan het maken. En allerlei uh, ja, ele elektrische draden aan het maken. En je begrijpt waar de elektriciteit ontstaat, ontstaat er ook afvalstoffen. En die moeten dus je hersenen uit. Dus net als de rest van je lichaam hebben ook die hersenen er baat bij als dat een een continue verschonend effect geeft en dat doe je dus onder andere door te, be door te bewegen. Uh, daarnaast is bewegen in de buitenlucht extra voordelig. Dat geeft dan nog wat extra zekers in de blue zone of de blue zone. Uh, de blue zone. Blue zone, daar bedoelen we meren, zeeën, dat soort zaken, uh, water. En de green zones, daar bedoelen we natuurlijk de bossen en de, en de, en de natuur mee. En die hebben nog een extra rustgevender effect op het brein, waardoor die echt, dat brein echt kan restoren, als het ware. He, dus weer kan heropladen. He. Nou, het hart. Iedereen begrijpt dat je moet bewegen voor je hart, voor je hartfunctie. Uh, hart- en vaatziekte is nog altijd een van de belangrijkste oorzaken van sterfte in het Westen. In, uh, ja, in het westen. Um, en um, hoe... Meer we bewegen, enerzijds kunnen we er natuurlijk gewoon veel meer zuurstof naartoe pompen, waardoor als die hartfunctie werkt, werkt meestal ook de longfunctie weer veel beter, waardoor je simpelweg meer lucht hebt. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk gewoon, die hartfunctie is gewoon een spier. Hè? Die, drukt, die drukt het bloed eruit, bovendruk, en die ontspant zich, dat is de onderdruk. Hè? Dus, en je begrijpt, als die spier maar goed werkt kan je heel hard pompen, maar kan je ook heel snel weer herstellen. Dat is een eigenschap van een gezonde spier. Die kan hard werken, die kan goed aanspannen, maar die kan ook zich goed ontspannen. Aanspannen en ontspannen, ja, ik zeg het goed zo. Um, nu, als we dus weten dat ook het hart dus een zelfstandig neuraal uh, um, uh, systeem heeft, niet zenuwstelsel, maar een neuraal systeem heeft, dan begrijp je hoe gezonder het hart is... Hoe beter die gewoon de prikkels kan doorgeven. Deze is dus super belangrijk voor alles wat te maken heeft met uh, letterlijk jouw emoties. He, in, je brein, in je brein worden natuurlijk ook heel veel emoties gestuurd. Maar jouw hart speelt daar een hele belangrijke functie. Als, ik zeg altijd, het, het lichaam spreekt altijd de waarheid. Hè? Als ik verstandelijk weet of ik presenteer me voor een groep en het, het ziet er allemaal leuk en aardig uit. Maar mijn hart vertelt me hoe ik me echt voel. En als die nou helemaal boem, boem, boem gaat, ja, dan, dan vertelt mijn lichaam gewoon wat de werkelijkheid is. Kan ik nog zo een leuk pokerface opzetten en net doen of ik helemaal geen zenuwen heb. Maar hè, het lichaam vertelt altijd de waarheid. Nou, je kan dus echt door bewegen. iedereen zal dat begrijpen, je hartfunctie versterken. Dan de darmen. En ook daar wordt nu tegenwoordig heel erg veel... Onbekend, uh, van bekend, hoe zeg je dat onbekend? Meer van bekend, geloof ik, hè? van. Ik ben altijd een beetje aan het klooien met die, uh, met die voorzetsels. Maar dus ook de darmen hebben dus een zelfstandig neuraal systeem, wat dus betekent dat ze zelf dus signalen kunnen afgeven en kunnen ontvangen. Een hele belangrijke bijvoorbeeld in de darmen wordt serotonine aangemaakt, het hormoon serotonine. Het hormoon serotonine is toevallig heel erg belangrijk om je een beetje gelukkig te voelen. Stel nu als die darmen ongezond zijn of minder actief zijn, een beetje, een beetje lui liggen te doen daar, dan is het gewoon simpelweg voor je darmen veel lastiger om serotonine aan te maken. Dat is ook waarom je dus, ze zeggen, bewegen is gewoon om je goed te voelen. Dat heeft dus te maken met deze functie. We weten dat, iedereen weet dat denk ik ook. Hè? Ik ben ooit een keer, toen ik in de periode dat ik, ging, dat ik aan regelmatig aan het hardlopen was. En als ik dan s ochtends vroeg ging hardlopen, ja dan nam ik echt wel even een beetje wc-papier mee. Weet je wel? Omdat als je dan in beweging gaat, dan gaat, dat, gaat de darmfunctie gaat enorm uh, opspelen. Het zit eigenlijk als het ware meteen aan door bewegen... Door die peristaltische beweging van die darmen, door die uh, extra bloedtoevoer naar de darmen, kan het ook weer beter stof wisselen. En je, begrijp, je weet, nou misschien weet je het niet, maar dat herhaal ik het hier. Uh, de stofwisseling die start altijd in de dunne darm, tenminste voor de rest van je lichaam. Hè? Stofwisseling van de koolhydraten begint al in de, in, de, in de mond en eiwit begint al in de maag. Maar uiteindelijk om het te transporteren naar, je, naar, je, naar de rest van je lichaam, dat gebeurt allemaal in je dunne darm. Je kan je voorstellen dat wanneer die de, de darm gezond is, actief is, actief in de zin van hoe die actief moet zijn. En niet actief omdat er een of andere uh, ziekte in zit natuurlijk, hè, maar actief in gezondheid. Um, dan ben je dus simpelweg makkelijker in staat om open voedingsstoffen af te geven aan de rest van je bloed. En je bloed heeft natuurlijk een transporterende functie en die brengt het naar de rest van je lichaam. En het is dus ook nog eens zo dat de hormoonregulaties uit de darmen, waaronder dus serotonine, maar ook bijvoorbeeld het verzadigingsgevoel, wat ook vanuit de darmen wordt gestuurd, um, is een hele belangrijke factor waarom bewegen zo gezond is. Naast natuurlijk, hè, naast voeding, uh, sorry, bewegen is dat natuurlijk voeding. En naast bewegen en voeding is het natuurlijk ontspanning, wat ook weer voor deze alle drie, brein, hart en darmen. Een positieve werking heeft. Als ik het in een soort van domeinkader, dan zeg ik altijd: het brein staat voor de het denkvermogen, het hart staat voor de emotie en de darmen staan voor de fysieke gesteldheid. In de laatste post in de Keep Going Community heb ik daar ook wat over gezegd. Als je een stress hebt, dan is het zinnig om om bij jezelf na te gaan waar voel ik het het meest is dat in mijn hoofd ben ik continu aan het denken aan het rationaliseren aan het analyseren voel ik het in mijn hart voel ik me opgejaagd voel ik me nerveuzer enzovoort of voel ik het in mijn darmen opgeblazen gevoel kramp in mijn darmen enzovoort dan weet je gewoon simpelweg dat daar ook de oplossing ligt en nogmaals voor alle drie geldt dat bewegen een uh, positieve werkingen. Zijn hier vragen over, jongens? Is dit helder? Als ik niks hoor, ga ik door. Anders kan je misschien een berichtje sturen via de uh, chat. Zo ongezellig zou jullie niet in het gesprek meenemen. <laughs> uh, sporten of bewegen dan? Sporten of bewegen. Wat moeten we nou doen? Wat is het verschil eigenlijk, moet ik zeggen? Nou, bewegen doe je vooral in functie van een gezond lichaam en een gezonde geest. En sporten is over het algemeen meer doelgericht en intensiever. En daar wil je vaak wat mee bereiken. Dat is eigenlijk het verschil tussen sporten en bewegen. Met sporten heb je bepaalde doelen, meestal fysieke doelen, die je wilt realiseren. En met bewegen is meer voor het algemeen gezond houden van uh, een gezond lichaam en een gezonde geest. Je begrijpt dus, uh, vooral de, het verschil zit dan vooral in de intensiteit vaak en de, uh, en de vorm van bewegen, van bewegen en of, of dat het sporten wordt. Nou, wat is nou optimaal bewegen? Misschien moet je even een pennetje pakken om het op te schrijven voor jezelf. Optimaal bewegen bestaat uit drie onderdelen. Eerste onderdeel is de NNGB, oftewel de Nederlandse norm gezond bewegen. En deze norm zegt, ja, zoals we in het begin hebben gehad over de beweegrichtlijnen, Dat is dus bepaalde normen waar je dan aan moet houden. Uh, en deze norm zegt dat we 150 minuten per week matig intensief bewegen. Dit is echt bewegen. Dit heeft niks met sporten te maken. of niks. Dit, is niet, dit is niet ingedeeld in sporten. Dit is echt bewegen. De 150 minuten per week, daar kom je, als je terugrekent, kom je op 30 minuten per dag vijf keer in de week. Um, dat is die Nederlandse norm gezond bewegen is helemaal gericht op je um, stofwisselingsprocessen, metabolismeprocessen. Dus helemaal op het, het, het makkelijker maken voor het afvoeren van afvalstoffen en het aanvoeren of afgeven van voedingsstoffen. He, dus dat is de Nederlandse norm gezond bewegen is dus voor je metabolisme. Wat is matig intensief bewegen? Wandelen, fietsen. Uh, huishoudelijk werk, strijken wat milder nu aan het doen is of wat of de wassing <laughs> aan het doen is maar stofzuigen, ik was laatst hier aan het dweilen met een nieuwe dweil, ik was zo zwaar dat het zweet over me vooraf liep en dat is, dan kan je je afvragen, is dat nog matig intensief bewegen maar dat zijn eigenlijk de matig intensief beweegvormen, eigenlijk de huistuin en keukenbewegingen. zo kan je het eigenlijk wel, uh, wel zeggen nou, heel simpel vijf keer per week een half uurtje vijf keer per week een half uurtje per dag en als dat niet lukt, om wat voor reden dan ook, dan in ieder geval per week 150 minuten. De voorkeur gaat wel uit naar het wat meer te verspreiden. Dan de tweede norm is de FIT-norm. De FIT-norm betekent twee keer per week 30 minuten intensief bewegen. En die 30 minuten twee keer per week intensief bewegen, dat betekent dat we dus echt de hartslag omhoog gooien. En dat we echt zorgen dat we gaan transpireren. Uh, dat hoeft dus maar 30 minuten te zijn. En uh, dat is helemaal bestemd voor ons hart- en vaatstelsel, cardiovasculaire systeem. Dus hartfunctie, longfunctie, vaatstelsel. Die maak je optimaal door twee keer per week die 30 minuten intensief te bewegen. Nou, wat is intensief bewegen? Alles waarbij je echt flink gaat zweten, boksen, hardlopen. Uh, racefietsen, uh, misschien wel heel intensief dansen, zou het natuurlijk ook nog gewoon kunnen, hè? Maar waarbij je dus echt intensief gaat bewegen. En dan de derde norm is de krachtnorm, en die krachtnorm staat ook voor twee keer per week 30 minuten spierversterkende oefeningen. Dat betekent niet dat je naar de sportschool te gaan, dat kan dus ook gewoon met je eigen lichaamsgewicht zijn. En uh, die uh, bij voorkeur natuurlijk gevarieerd, zodat wel je hele lichaam getraind wordt. En uh, die krachtnorm die heeft alles te maken met het gezond houden, optimaliseren van ons beweegapparaat. Beweegapparaat is de spieren, zijn de spieren, botten, skelet, pezen, banden en gewrichten. Dus je begrijpt, als we dus naar die drie normen kijken, dan hebben we daarmee eigenlijk ons hele. Een lichaam gekofferd. Dus die Nederlandse norm gezond bewegen voor de metabolieke systemen, dus voor de stofwisselingssystemen. Uh, de de fitnorm voor ons cardiovasculaire systeem, hartvaatlongfunctie longfunctie En de krachtnorm voor ons beweegapparaat, spieren, botten, pezen en gewrichten. Dus dan heb je alles gedaan. Nou kan je prima die krachtnorm en die fitnorm natuurlijk combineren in één uurtje. Dus eigenlijk zou je zeggen, praktisch, dat je Vijf keer per week een half uur matig intensief beweegt. En twee keer per week die krachtnorm en die fitnorm combineert. Dus twee keer per week een uurtje extra voor die krachtnorm en die fitnorm. Bijvoorbeeld, ik ga hier op mijn spinfiets een half uur mijn fitnorm doen. Intensief hard racefietsen. En daarna doe ik wat uh, shape oefeningen vanuit YouTube of zo. Of je kan het overal vinden wat je wil vinden. He, dus dan kan je het gewoon combineren. Uh, en dan is dat eigenlijk twee keer per week uh, wat je moet doen. Nou, als je nou zegt, ik wil uh, optimaal bewegen om uh, wat af te vallen, dat kan natuurlijk. Dan is het zo dat we die Nederlandse norm gezond bewegen gaan moeten opschroeven naar 300 minuten per week. Dat wil zeggen dat je dus een uur per dag, vijf keer per week, een uur per dag matig intensief beweegt. Dat is één. En twee is dat we ofwel intensiever of wat langer cardio en kracht moeten doen. Het is dus niet zo dat mensen zeggen je kan het best cardio doen om af te vallen of je kan het best kracht doen om af te vallen. Je hebt het alle twee nodig. Alle twee heb je het nodig. Waarom is er nou zoveel focus altijd op extra krachttraining voor als je wil afvallen? Dat heeft alles te maken met wanneer je afvalt ga je automatisch ook wat spierweefsel inleveren. En die spierweefsel die heb je nodig omdat meer spierweefsel zorgt voor een verhoogde bazaal metaal stof, metaal, met uh, stofwisseling. He, dus die bazaal stofwisseling, als die wat hoger is, is natuurlijk gunstig. Want die bazaal stofwisseling die gaat 24-7 door, snap je wel? En daar heb je dus meer profijt van, van als het een continu wat hoger is dan dat je één keer in de week, als een gek gaat fietsen of zo. Alleen, alleen maar cardio zou doen. Want dat zou eigenlijk alleen maar cardio. Dat, dat zorgt er natuurlijk voor dat je spierwezen eigenlijk nog... Natuurlijk, dat zorgt ervoor dat je spierweefsel nog meer naar beneden gaat. Hè? Waardoor je eigenlijk een beetje je basaalstofwisseling naar beneden brengt. Wat al gebeurt met afvallen. Want zodra je, je in gewicht afneemt, is, gaat automatisch je basaalstofwisseling naar beneden dus we proberen die wat omhoog te rekken door extra te letten op die krachttraining. Daarom zeg ik ook heel vaak tegen de mensen, als ze hier komen voor de bodyscan en als ze al 20, 30 kilo zijn afgevallen, dan zeg ik ook altijd, nu is het echt tijd om te focussen op die krachttraining. Want je wilt niet dat je stofwisseling steeds lager en lager en lager wordt, snap je wel. Dus één, cardio natuurlijk, want je moet gewoon verbranden, verbranden, verbranden en twee, kracht om die uh, spierbeefs omhoog te houden. Nou, hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Ik zou dan zeggen, gooi die duur van die norm een beetje omhoog. Dus doe die cardio een half, uh, drie kwartier tot een uur en doe die kracht ook drie kwartier tot een uur. Dan zou je het wat, misschien wat makkelijker kunnen gaan splitsen, als, als je denkt, anders ben ik al heel lang bezig, weet je wel. Uh, uh, uh, of je zegt, ik ga het niet per se heel erg veel verlengen, maar ik ga het enorm veel zwaarder maken, Eigenlijk zo zwaar maken dat ik het net niet of net wel kan volhouden. He, dan, dus dat betekent dat als je kracht doet, dat je niet moet denken, oh, ik krijg meteen een blessure als ik meteen heel erg zwaar doe. Want als jij gewoon een, een oefening 12 tot 15 keer kan herhalen, dan betekent het niet dat het uberswaar is. Ja, dat denken mensen altijd van, oh, dan, dan breek ik van alles of dan scheur ik mijn banden, mijn pezen. Dat is echt bullshit. Je lichaam is zo verschrikkelijk sterk. Als je iets gewoon 12 tot 15 herhalingen moet maken, is het niet gevaarlijk. Laat ik het zo zeggen, is het gewoon niet gevaarlijk. We gaan het, pas, het wordt pas gevaarlijk als we het hebben over, ja, 1RM noemen we dat, dat is maar één herhaling uit maximale krachtkanalen. Nou, dat is niemand in deze community in ieder geval, niemand die dat doet. Dan heb je het echt over powerlifters en krachttrainers. Um, um, maar wat ik wel heel vaak zie, is gewoon dat mensen toch een beetje... De kantjes ervan aflopen. Zeker als je nou, in fitness uh, is dat helemaal het geval. Zitten ze vaak op zo'n machine te zitten omdat ze wat aan het arbeiden zijn, weet je wel. Uh, maar ook thuis, als je een, als je een plank uh, maakt en je doet dat een minuut lang, ja, probeer hem dan toch eens van je knieën af te halen. Of probeer het eens af te wisselen van een hoge plank naar een lage plank. Of probeer eens van een half minuut naar een minuut te gaan. Of probeer eens een, een, een, een gewicht op je rug te leggen als je, een plank, als je een plank maakt. Snap je? Er zijn natuurlijk allerlei methodes mogelijk om meer, intensiever uh, en met meer kracht en daardoor energie die um, krachttraining en cardio te gaan doen. Maar we moeten het bewegen en afvallen überhaupt wel eventjes in perspectief zien, want eigenlijk is, zet het niet zo heel erg veel soda aan. de je ziet als je een Big Mac menu eet, is een inname van 1300 calorieën. Daar moet je gewoon twee uur voor hardlopen, hardlopen hè? niet wandelen, twee uur voor hardlopen, om dat ook weer te verbruiken. Dus het is een veel slimmere techniek natuurlijk, tactiek, om die Big Mac menu te laten staan. Want ik denk niet dat iedereen twee uur uh, kan hardlopen elke keer nadat ze een Big Mac menu hebben gegeten. Maar, zoals ik al zei, in het begin gaat het niet per se om afval. Optimaal bewegen gaat om die triggeractie. Gaat om het, jezelf, die triggeractie in dat vliegwiel te krijgen. Waardoor je steeds meer gaat doen. Anderzijds zeg ik altijd: het is niet en. en uh, sorry, het is niet of of, het is en en. Dus je kan zeggen, moet ik dan niet bewegen? Ja, natuurlijk moet je wel bewegen. Want alles helpt om ook je mentaal natuurlijk uh, ja, daar klaar te zetten voor die veranderende, gezondere leefstijl. Nou, als je dat zo weet, zo nu weet, wat de, wat de uh, richtlijnen is van gezond bewegen. Uh, en je doet dat niet. En we hebben net gezien aan de cijfers, 53% van de mensen doet dat niet. Dus het is niet heel vreemd als jij daar één van bent. Uh, dan zien we ook weer dat ook het bewegenplan, zoals we dat dan noemen, uh, enorm belangrijk is, al in het stukje persoonlijk leiderschap. Want willen we die norm um, ja, realiseren, dan betekent dat we, dat we moeten gaan werken aan onze zelfcontrole en aan onze zelfdiscipline en aan onze zelfmotivatie. Allemaal kenmerken die horen bij persoonlijk leiderschap, snap je wel? Dus het is ook hier weer, het is en, -en. Het is en, en dus enerzijds omdat we weten dat beweging die triggeractie is, kan het ervoor zorgen dat het die trigger geeft. Dat het daarmee onze zelfmotivatie vergroot. Als onze zelfmotivatie vergroot, wordt natuurlijk de zelfcontrole ook weer makkelijker. En zelfcontrole is natuurlijk makkelijker om dan die zelfdiscipline te gaan handhaven. Dus het, het, het werkt zo ontzettend uh, met elkaar en loopt zoveel in elkaar over, dat het ook okay, heel geen zin heeft om te zeggen ik ga nu eerst dit doen en dan dat doen. Wel in. Uh, wel in aandachtsgrootte. Je kan dus zeggen, in aandachtsgrootte ga ik me nu wat meer leiden, me nu richten op persoonlijk leiderschap, want ik weet als mijn zelfmotivatie vergroot is, dus ik ga wat bewegen anders worden. Hè? Of je zegt dus, in aandachtsgrootte ga ik me juist richten meer op dat ik die beweegnorm haal, want dan weet ik dat ik daardoor automatisch wel mijn zelfmotivatie vergroot wil, Snap je wel? Het is ook maar net wat jou ligt. Hè? Zo, en, en dat heeft ook dat is enerzijds een persoonlijk dingetje, maar dat heeft ook gewoon puur te maken met waar jij staat in je leven. Op dit moment persoonlijk ben ik heel erg bezig weer met die fysieke gezondheid. Ik ben weer heel erg bezig met uh, die brein, hart, darm, as vanuit de fysiek een, een, een, een, een transformatie als het ware te geven. Maar andersom kan het natuurlijk ook. Maar dat is dus aan jou. Wat ik alleen maar wil zeggen is dat het één niet zonder het ander kan. Omdat als je het... Als je dat beweegplan zou uitvoeren zonder persoonlijk leiderschap, ja dan wordt het gewoon weer net als diëten, weet je wel. Dan ga je het gewoon even een periode doen om vervolgens weer af te haken. En dan is het zo jammer van de energie die je erin hebt gestoken. Het beweegplan dan, schrijf het even op jongens. Welk concreet doel ga je aan het bewegen koppelen? Je weet het, net als met blijven slank worden, net als mentaal sterk worden, ook hier weer welk. Concrete doel ga je het dan bewegen koppelen. En in welke mate kan je dat concrete doel dan ook concreet maken? Als je dus zegt ik wil mijn conditie verbeteren, dat is waanzinnig abstract. Kunnen we helemaal niks mee. Dus zorg ervoor dat je dat meet. Door bijvoorbeeld te zeggen: ik kan nu in 10 minuten drie keer de trap op en af rennen En ik wil uh, over twee maanden dat zes keer. In 10 minuten kunnen. Weet je wel? Dan maak je iets concreet. Dat is een conditie versterken. Ik wil. Um, uh, ik wil mijn spieren versterken. Hoe concreet wil ik dat maken? Ik kan nu achter elkaar 30 squats maken en ik wil met een maand 100 squats achter elkaar kunnen maken. Snap je wel? Je kan alles. Hè, dus als je zegt ik wil sterker worden, dan is dit een concreet doel, is van 30 squats naar 100 squats. Snap je wel? Dus ook hier weer, hoe concreter het doel, hoe meer gefocust je er blijft. Zodra je dus, je weet dat inmiddels van de goal-setting-strategie, zodra je het concreet maakt, ga je automatisch meer al een, een commitment aan met jezelf om het ook uit te voeren. Dus niet, ik wil sterker worden, ik wil meer conditie, het helpt met afvallen. Dat is allemaal te abstract, jongens. Dat is dus het eerste waar je over na moet denken. Zodra als ik de uh, presentatie uitzet, gaan we daarover praten van of het dan concreet genoeg voor je is. Dan is de vraag vervolgens. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Dus Nederlands normens zonder bewegen, fit nog maar kracht. Wat ga je doen? Dus ga je fietsen. Hè, dan heb je een fiets nodig, snap je wel? Uh, ga je, uh, hoe ga je dat invullen? Hè? Dus, dus kijk, wat ga je doen? Nederlands normens zonder bewegen, fit nog maar krachtnorm. Wat ga je doen? Als je dan zegt van nou die krachtnorm, ik heb geen zin om naar de sportschool te gaan dan moet je dus wel van tevoren verzinnen wat je gaat doen weet je wel ga je dan een boxtraining doen via YouTube ga je een hittraining doen via YouTube uh, ga je naar een, een andere vorm uh, ga je hierbij at uh, trainen met de groep er zijn natuurlijk duizenden legio manieren om te verzinnen uh, maar belangrijk is dus dat je weet wat je gaat doen dan tenslotte, wie of wat heb je daarvoor nodig? Dus de resources weten, dus niet op het moment zelf dat, dat je denkt, van, nou, dan moet ik doen dat je er dan achterkomt, shit, mijn band is lek, weet je wel. Als je het, hebt, hebt besloten om elke dag naar je, naar, naar je werk te fietsen, en dan de, de dag dat je daarmee wilt starten, merkt dat je band leeg is, ja, dan heb je dus dat niet goed uh, georganiseerd. Dus dat bedoelen we met wie of wat heb je nodig. Hè? Zorg dat je resources in orde zijn. Dan natuurlijk, zoals jullie allemaal weten, plannen, plannen, plannen, plannen. Zet het in je agenda. Ook zoiets vrijblijvends als die beweegplan. Als dat beweegplan. Je denkt, nou, dat beweeg ik toch niet in mijn agenda te zetten. Ja, ook hier weer geldt. Als we het concretiseren, als we een afspraak met onszelf hebben gemaakt, is er een grotere kans dat je het gaat doen. Dan waar je over na moet denken is... Wat ga je doen als je geen zin hebt? Accountability check. Wat ga je doen als je geen zin hebt? Het, heeft, het is jammer als je dat pas op het laatste moment moet gaan bedenken. Dus daar van tevoren over nadenken, helpt je veel meer om ook weer daar een plan B voor te hebben. Weet je wel, als je zegt van nou, uh, als ik echt geen zin heb om heel intensief te bewegen, zeg maar wat, hè, omdat ik weet ik het, uh, wat verkouden ben of, of uh, vermoeid ben of wat dan ook, nou, dan, dan ga ik in ieder geval een... Yoga, stress sessie of iets dergelijks. Dus zorg ervoor dat je een plan B hebt. En dan niet te vergeten, bedenk voor jezelf wat is uiteindelijk de beloning. Dus we kunnen alles wel concreet maken, maar uiteindelijk wil je weten wat levert het mij op. Wat is uiteindelijk de beloning? Wat levert het mij op? Dus als jij bij het concreet maken van je doel zegt, ik wil een fittere, ik wil mijn fitheid vergroten en je hebt het concreet gemaakt door te zeggen, oké, okay, ik loop nu de trap uh, drie keer heen en weer in tien minuten, en ik maak er vijf of zes keer van in, in, ten, in, in uh, tien minuten, dan is de vraag, wat is dan de beloning? Is het de beloning dat je dat kan? Dat is niet genoeg. Dus ook hier weer gaan we, net als met Fitspel, gaan we kijken, wat is dan die PED, die, uh, die primair emotionele doel wat je hier uithoudt. Dus is dat een trots gevoel? Is dat een tevreden gevoel? Is dat een vergroot van de zelfverzekerdheid? Enzovoort, snap je wel? Dus als je deze vragen gaat doorlopen, dan heb jij gewoon jouw beweegplan. En bedenk altijd, je doet het voor jezelf, weet je wel, omdat simpelweg jij de moeite waard bent om moeite voor te doen. En dat is, uh, wacht even, ik ga eventjes mijn uh, dingen uitzetten. Mijn, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, waarom zie ik nou niet uh, mijn opname uitzetten? Is het al uit? Oh, heb ik hem nou helemaal niet aangezet. Oh, jawel toch? Oh, hier.